Leren voor het examen De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreek ik opgave 14 van het VWO Wiskunde B-examen van het eerste tijdvak van 2019. Opgave 14 gaat over driehoek met bewegend hoekpunt. Lijn K gaat door de punten A, 0,10 en B, 40,0. De baan van een punt P is gegeven door de volgende bewegingsvergelijkingen. x is 18 plus 5t en y is 30 min 3t. De baan van punt P is de lijn M. Zie de figuur. Nou, hier zie je het figuur. Je ziet hier de drie punten. Daar zie je de lijn M en hier onderin de lijn K. En de opdracht bij vraag 14 is onderzoek op algebraïsche wijze of er een positie van P is zodat de driehoek ABP een rechte hoek heeft bij P en driehoek ABP een gelijkbenige driehoek is. We moeten dus twee dingen onderzoeken. Het gaat dus allemaal over die driehoek. Zij moet een rechte hoek hebben bij P en hij moet ook nog eens gelijkbenig zijn. Dit is een hele lastige opgave. Allereerst omdat het gaat over meetkunde. Meetkundevragen zijn over het algemeen altijd moeilijk. Maar Daarnaast moeten we ook nog heel veel dingen uitzoeken. En weet je vanaf het begin misschien niet zo goed waar je moet beginnen? En deze vraag is ook nog eens acht punten waard. Dat is hartstikke veel. Dus hij is onwijs belangrijk. In deze video ga ik je laten zien hoe je deze vraag kunt aanpakken. Ik begin even met het bedenken van wat een handige aanpak is bij deze opgave. Het gaat hier over een rechte hoek. En bij een rechte hoek moet je meteen denken aan vectoren. En als je dan een rechte hoek hebt, dan is het inproduct van die vectoren gelijk aan 0. Want voor loodrecht geldt als je twee vectoren hebt en je neemt het inproduct dan is het antwoord gelijk aan 0. Wat we dus gaan doen is we gaan het inproduct bepalen van twee vectoren. De vector AP en BP. Want hoek P moet recht zijn, dat is deze. Dus welke vectoren heb je dan? Dat zijn AP en BP. Die gaan we bepalen. Dan gaan we dus het inproduct nemen, dat gaan we gelijkstellen aan 0. Dan krijg je een vergelijking die lossen we op. En dan kunnen we dus de positie van p bepalen. Oké, okay, we gaan de opgave uitwerken. Dus we gaan beginnen met de eerste vector, dat is ap. En als je ap wil weten, doe je vector p min vector a. Vector p komt uit de bewegingsvergelijking. De x-vector is de bovenste en de y-vector is de onderste, dus dan krijg je dit. Hier staan die x en y-vector. a is gewoon 0,10, die staat hier. En dit moet je van elkaar aftrekken. Dus je doet boven min boven en onder min onder. Nou, 30 min 10 is 20, dus dan is dit uiteindelijk de vector AP. Nu BP, dat werkt op dezelfde manier, maar dan is het P min B. P is nog steeds dit, B is 40,0, die staat hier. En als je dat van elkaar aftrekt, dan kom je hierop uit. Je doet weer 18 min 40, dat is min 22 en de rest blijft hetzelfde. Nu gaan we naar het inproduct toe. Dus schrijf dit even op. Dit hadden we al bedacht hè. Het inproduct is 0. Dus je gaat de vectoren vermenigvuldigen en de vraag is voor welke t komt hier 0 uit. Inproduct wil zeggen boven keer boven plus onder keer onder. Dus dan krijg je nu deze vergelijking. Boven keer boven komt allebei tussen haakjes plus onder keer onder en samen is dat 0. Nou dit ziet er misschien vervelend uit. Dat is het ook, maar het is niet heel moeilijk. Als je nu de t wil uitrekenen, dan moet je gewoon hier de haakjes uitwerken. Dus dan krijg je dit allemaal. Dan ga je dit herleiden en dan komt het best wel mooi uit. Kijk maar, je krijgt dan dit. 34 t kwadraat min 170 t plus 204 is 0. Je kunt hier alles delen door 34. En dan komt het helemaal mooi uit, want dan krijg je namelijk dit. En hier kun je gewoon de som methode gebruiken namelijk min 2 en min 3, en dan is de t dus 2 of de t is 3. Dus we hebben nu twee waarden van t gevonden. We weten nu dat de t gelijk is aan 2 of dat de t gelijk is aan 3. En nu gaan we de bijbehorende coördinaten van P berekenen. We beginnen met t is 2. Nou, als je t is 2 invult in de bewegingsvergelijking, dan kom je voor de x uit op 28 en voor de y op 24. Nu hebben we dus coördinaten van P gevonden. Maar dan moeten we even kijken of voor deze P geldt dat de driehoek gelijkbenig is. Je moet dus even uitrekenen wat de lengte van AP is en wat de lengte van BP is en dus kijken of die even groot zijn. De lengte van AP bereken je met de stelling van Pythagoras. Je doet de wortel van de x van het ene punt min die van het andere punt in het kwadraat plus de y van het ene punt Min de i van het andere punt in het kwadraat. En als je dat uitrekent, kom je uit op de wortel van 980. Nu doen we hetzelfde voor bp, dan krijg je dit. En daar vind je een heel ander antwoord, want daar wordt het de wortel van 720. Je ziet dat deze twee antwoorden niet gelijk zijn. Dat schrijf je nog even op, en dan zeg je, dus voor deze positie is driehoek abp geen gelijkbenige driehoek. Dit zijn dus niet de coördinaten van p die we zoeken. Want de driehoek moet gelijkbenig zijn. Dan gaan we nu door met ts 3. Doen we hetzelfde principe, dus die vul je in voor de x en de y. Dan vind je deze coördinaten. Dan wordt dit dus het punt p. En nu moet je dus gaan kijken of ap en bp wel even lang zijn. Dus doe weer hetzelfde. Doe we eventjes de stelling van Pythagoras. Eerst voor ap en dan voor bp. En dan zie je dat de antwoorden weer niet hetzelfde zijn. En dus is weer de conclusie dat voor deze positie van P de driehoek geen gelijkbenige driehoek is. We hebben nu beide posities geprobeerd. De vraag was onderzoek of er een positie van P is. En het antwoord is dus nee. Er is dus geen positie van P waarbij de driehoek rechthoekig is en gelijkbenig. Nu hebben we dus het antwoord gevonden en zijn we klaar met de uitwerking van deze vraag. Dus wat hebben we gezien? Het was een flinke vraag, Dat was ook 8 punten waard en dat was ook erg ingewikkeld. Ik begin met het inproduct. Het moet loodrecht zijn, dus het inproduct is 0. En Dan vind je dus de waarde van t. Dan ga je uiteindelijk kijken welke coördinaten je krijgt. Dat waren er twee en toen moesten we nog kijken, is de driehoek gelijkbenig? Dat was die in beide gevallen niet en dus is er geen positie van p waarvoor beide dingen gelden. Dat was de uitwerking van deze vraag en zo kun je dus 8 punten voor opgave 14 verdienen. Als je nou meer wil weten over dit onderwerp, dan kan ik je het volgende aanbevelen. Je kunt gebruik maken van deze drie opgaven uit het examen van 2019 nummer 1. Die gaan namelijk over hetzelfde onderwerp, over meetkunde met vectoren. Wat je ook kunt doen als je moeite hebt met de theorie, is kijken op mijn YouTube kanaal. Malt het Menno, zoek naar hoofdstuk 10 meetkunde met vectoren en dan vind je alle video's waarin ik de theorie uit deze opgave bespreek. En als je je nou echt goed wil voorbereiden op het eindexamen, doe dan mee aan mijn online examentraining. Met de online training kun je je met behulp van 200 video's en opgaven, stapje voor stapje voorbereiden op het examen. Ik heb bijvoorbeeld in de training alle examens vanaf 2017 helemaal in video's uitgewerkt. Je vindt de training op mijn website mal.menno.nl en via de training kun je ook direct vragen aan mij stellen, dus ik ben altijd in de buurt om jou te helpen. Dat was mijn uitwerking van deze vraag. Ik wens je heel veel succes bij het voorbereiden op het examen en ik hoop natuurlijk dat je slaagt.